En dan komt deze knul. Dit is een, een albino wandelend blad. En dit vind ik zo ontroerend. Dus je doet er tientallen miljoenen jaren over om exact op een blad te, te lijken. Deze zit dus tussen die bladeren te denken. Nou, mij, mij, mij gaan ze even niet. Eten. Dit is top. Ja, dit is hogere humor.